Destinatie X. Als waren ze echte Ernest Hemmingwegers, stappen deze trotse knaben en derens honderden kilometers doorheen het Vlaamse landschap. Vandaag loopt deze loodswarende reis van vier dagen ten einde. Dit is een waarlijk, wonderbaarlijk tweejaarlijks ritueel dat het kaf van den korens onderscheidt. Menig labbejas en Jan Doedel heeft het ten eindstrepen niet gehaald. En de beginnende verstapper, die enkel op zijn geestelijke flinkheid vertrouwt, loopt er maar krakkemikkig bij. De aanvoerders van den Verstappers, magnifieke exemplaren der menselijke ontwikkeling, sieren hun jassen met trofeeën van eerdere ontdekkingstochten doorheen de hele Belgische leefwereld. Deze trofeeën worden door middel van den hypermodernsten elektrotechniek, zorgvuldig op hun uniforms gestikt om de tanden destijds te doorstaan. Welke karaktertrekken moeten KSR bezitten om deze tocht tot een goed einde te brengen? Deze vraag beantwoorden de magnifieke leiders. Ja, als je zorgt dat een groep er samen staat, dan denk ik wel dat ik heel ver kan gaan. Waarde dus, ja. Heer, hoe zorgt u ervoor dat de kameraden de geestesdrift nooit verloren hebben? Ah, iedereen van onze tocht heb ik ook persoonlijk goed bezig gezet. Dus als is 300 man, maal vier dagen. Maal, drie keer per dag. Veel! Hoe verklaart u de volhardendheid van alle aanwezigen? Eigenlijk gewoon de kaisa-spirit dat er altijd al geweest is. Om elkaar te engageren en, het, en de motivatie aan te gaan om er volledig voor te gaan. Wat hebben uw pagaders eigenlijk gegeten tijdens de tocht? Vreten uh, zeker. Uh, maar wow, ook gezond ook ja, boterham niet, man. Nee. <laughs> maar hoeveel randjes. <chocola's> <laughs> Grootmoeders van Vlaanderen kookt uw kinderen den appetijtelijksten stoofpot die gij in ons kookboek kunt vinden. Want uw kleinzonen en dochters hebben honger na deze grote beproeving. Om het eind van deze transfigurerende belevenis te vieren, dansen de welhamels van jong tot oud tot in de laatste uurtjes op de grootste hits van Vrouwengaga, Duizelige Raaskal en Eddie Lang. Zwingend, hip en geheel conform aan de normen der deugd. Dit was Georg van Dorpsteen met de laatste nieuwtjes Heet van de Naald. Tot binnen twee jaar een Destinatie X.